Tijden komen, tijden gaan, verandert je leven en Ik ben Elke vrouw, ik ben bijna 16 jaar, ik maak hiphop, ik rem. De naam Passidar komt van Passado en Ovidar. Dat betekent het verleden vergeten. Ik ben dus het enigste meisje in die ongeduld en ik vind dat wel goed, omdat ik, dus het moet niet altijd de mannen zijn die aan de macht staan. Ik ben, mezelf een ik ben heel druk op een podium. Ik gebruik het podium vrijwel goed. Ik zou graag later op vrij veel podiums willen staan. Dat hoeft niet per se altijd het verhaal te zijn. Totaal niet, maar gewoon puur om, om te doen wat ik wil doen en om later te laten zien dat, dat hoe zwak je ook zit, dat je altijd sterk in tijd komen van niet meer. Thanks.